met ons meedoet. Deze yogales gaat over het openen van de borst en een sterke bovenrug. Belangrijk voor een mooie houding, een fantastische uitstraling. Naast mij zit Christine. Ik ben Christine. Ik heb al sinds 1995 een beenamputatie rechts en ik doe zittend yoga. En daar word ik heel blij van en dat is goed voor mijn mind en mijn body. Zij laat jullie ...de opties zien vanuit een rolstoel. Ik zit ook op een bal. Mijn naam is Leonie, ik zou bijna vergeten <laughs> om te zeggen. Ik geef al heel lang met heel veel plezier les. Ik ben ontzettend blij dat je meedoet. Twintig minuten lang tijd en aandacht voor nek en schouders. Vaak zit je achter de computer, ben je druk, gestrest... ...en worden de spieren aan de voorkant wat kort, gespannen. Dus wij gaan voor ontspannen nek en schouders. Je kunt met Christine meedoen als je in een rolstoel zit. Het meeste doe ik zittend met jou mee, soms ook staand. Wil jij thuis zitten op een matje of wil je net als ik op een bal, als je die hebt, is natuurlijk helemaal prima. Maar je kan alle oefeningen ook staand uitvoeren. Het allerbelangrijkste van de komende 20 minuten is dat je natuurlijk lekker comfortabele kleding aan hebt en met je omgeven bent in een ruimte waar het rustig is. En dat je veilig en binnen je eigen grenzen beweegt. Vooral met draaien, draaiingen voor je rug. Voorzichtigheid is daar wel gepast. Dus doe wat bij jou past. Heel veel plezier. We beginnen met aandacht voor een mooie houding. Dat betekent dat of je op een matje zit of op een bal, staand kun je ook meedoen. Dat je mooi rechtop zit in ons geval. Daarvoor mag je je schouders een moment optillen, naar achter bewegen en omlaag. Je verlengt je bovenlichaam. Dus dat betekent dat je je borst lift en je schouders en dan je schouders omlaag beweegt. Je ziet het al, je kan je handen mee naar voor bewegen en naar achter. Maar wat vooral belangrijk is, is je ademhaling. Dus als je je schouders Omhoog beweegt naar je oren, adem je in. En als je uitademt, komen je schouders naar beneden. Dus zo maak je eigenlijk een hele mooie beweging met je schouders. Waarbij je ruimte creëert. En ruimte niet alleen voor je ademhaling, maar letterlijk ook ruimte voor je schouders om te bewegen. Oké. Okay. Je brengt je schouders naar beneden en je houdt ze ontspannen omlaag. Wat je kan doen is je handen op je benen houden, maar je kan ook je handen naast je op je stoel neerzetten. Dat is aan jou. We gaan voor stretches voor de nek. Maar eerst kun je één hand achter je hoofd brengen en dan je hoofd in je hand bewegen. Wat er gebeurt is dat je dan heel mooi je hoofd boven je schouder. En je schouders boven je heupen uitleidt. Dus dat betekent, vaak gebeurt er dit, als je moe bent, of je bent druk aan het werk. Maar dat je nu heel mooi rechtop zit. Als je handen weer terugbrengt, zo op je benen, met je kin in, beweeg je dan je oor naar je schouder. Terwijl je blijft verlengen. Dat is wel belangrijk. En vervolgens draai je je kin... Schuin naar beneden. En kijk je als het ware langs je arm schuin naar beneden. Vergeet je niet rechtop te zitten. Want als je inzakt, dan vergeet je weer zo mooi die, hals, die spieren in je hals mooi lang te maken. Dan komt je kin in het midden naar beneden. En til je hoofd weer op. Ik wil nu al zeggen, jee, maar dat is een beetje te vroeg misschien. Eerst de andere kant. Oor naar je schouder. Dus je moet er ook van proberen te genieten. Deze is tijd voor jezelf. Tijd om letterlijk ruimte te maken. Ruimte in je lijf. Kin gaat naar je borst. En ik zeg ook altijd graag in mijn lessen. Ruimte in je lijf betekent ook ruimte in je hoofd. En je draait je hoofd naar het midden. En til dan nu je hoofd en je schouders op en draai ze naar beneden. Heel mooi. Voelt het goed, Christine? Ja. Dan gaan we verder. Oké. Okay. Nog steeds. Je schouderbladen bij elkaar. Je borst op en je zit rechtop. En dan maak je een ademhalingscirkel. Dat betekent dat je je armen en eventueel ook je blik mee omhoog neemt. En als je uitademt komen je armen naar beneden. Dat mag je twee, drie keer doen. Want hoe snel of hoe langzaam je beweegt, hangt eigenlijk af van je ademhaling. Dus op het moment dat je inademt, door je neus, komen je armen omhoog. En als je uitademt, hou je de lengte in je bovenlichaam vast en komen je armen naar beneden. Jee, adem in. En op je uitademing, cirkel je armen naar beneden. Heb jij nou, ik hoop dat natuurlijk niet, last van je nek of schouders? Kun je er natuurlijk voor kiezen. En Christine gaat gewoon lekker helemaal omhoog. Maar kun je er ook met je armen omhoog doen, Christine? Dan laat ik zien. Oh, okay. <laughs> dat als je je armen tot hier beweegt, dat het ook goed is. Ja. En dan beweeg je ze naar beneden. Dus je doet wat bij je past. Heel belangrijk. Nog één keertje. Helemaal lang. En als je uitademt, naar beneden. Yay. En je draait je schouders nog een keertje rond. Oké. Okay. Je zit rechtop, je hoofd nog steeds boven je romp. En we gaan afrollen. Dat betekent dat je je nek gaat buigen, je nekwervels buig je. En je langzaam schuif je over je benen, je handen naar je knieën. Kom je schouders mee naar voren. En rol je af. En als jij nou helemaal bij je voeten komt, vind ik dat helemaal prima. Maar tot hier is ook goed. Langzaam rol je ook weer omhoog. Zet je alle wervels boven elkaar en je hoofd ook weer boven je rol. Mag je nog een keer doen. Eerst zorg dat je goed rechtop zit. Je schouders ontspannen omlaag. En dan ga je weer je je hoofdbaan. Je kin komt naar je borst. En langzaam gaan eigenlijk je schouders mee naar voren. Je maakt rond. Helemaal rond. En heel langzaam. Beweeg je handen weer over je knieën. Naar je heupen. Totdat je weer rechtop zit. Misschien wil je een moment nemen om even je schouders te ontspannen. Of je ogen dicht te doen. En je aandacht te brengen naar je ademhaling. En ervaren hoe deze bewegingen, oefeningen tot nu toe voelen. Voelt het goed? Het voelt heel goed. Mooi. Lekker los. Mooi. Oké. Okay. Je brengt je armen omhoog, maar deze keer tot zijwaarts. Met je duimen omhoog. Je draait je duimen naar achter. Wat er gebeurt, is dat je dan je schouderkoppen eigenlijk automatisch mee... Naar achter neemt. En dan open je je borst. Juist. Maak maar rond. Ket kou heet het zo mooi in yoga. Rond. Ruimte tussen je schouderbladen. En op je volgende inademing. Til jezelf op. Maak je ruimte. En. Nog een keer rond. Volg weer je eigen ademhaling Dus adem in. Open je borst. Maak groot. En hier die schouderbladen bij elkaar en als je uitademt rug rond, bovenrug rond, misschien ook wel onderrug rond. En dan blijf je handen opzij. Draai ze om. Dit kan best wel uitdagend zijn voor je nek of schouders. Als het te veel is, is het prima om een moment je armen, Doe het maar gewoon even doen. Gewoon even los. Even los tussendoor. Je schouders ontspannen. Even je handen los schudden naast je. Is helemaal prima. En dan gaan we verder. Neem opnieuw je handen mee tot schouderhoogte. Let goed op dat je niet je schouders naar voren beweegt. Maar dat je schouderbladen in je rug bij elkaar blijven. En dan mag je na. We zitten niet helemaal goed naast elkaar, maar we zouden bijna een high five kunnen geven. En dan dat we elkaar proberen om te duwen, maar dat doen we niet. Gaat dat goed, Christine? Dat gaat goed, maar mijn linkerarm kan ik niet strekken. En dan hou je hem gebogen. En hij blijft gebogen, dus, dit is maximaal. Oké, okay. helemaal goed. En sowieso belangrijk dat je binnen je eigen grenzen beweegt. Alle oefeningen kunnen ook staand. En onthoud die mooie houding. Dus je blijft rechtop. Dat is het allerbelangrijkste. Oké, okay. strek je handen weer uit. Beweeg je duimen naar achter. En naar voren. En kijk of je beweging kunt combineren met je ademhaling. Dus je ademt in, want hier beweeg je eigenlijk je schouders naar achter. Maak je ruimte. En hier adem je uit. Adem in. En adem uit. Blijf verlengen. Je maakt eigenlijk weer een shoulder roll. Maar dit is misschien voor jouw schouders best veel. Dus even losschudden is altijd goed. Nog een keer naar achter. En de laatste keer naar voren. Ik wil zelf ook even losschudden. Even ontspannen. Heel goed. Oké. Okay. Je zit weer rechtop. Opnieuw cirkel je je armen omhoog. En deze keer breng je alle twee je handen achter je hoofd. En je beweegt je kin in. Eigenlijk beweeg je ook je hoofd in je handen. Je voelt dan dat de achterkant van je nek, die spieren maken zich lang. Je rug maakt zich helemaal lang. Terwijl je schouders ontspannen omlaag blijven. En als het te veel is, komen je armen even naar beneden. Je mag rondmaken. Dus net als net ga je rollen, afrollen, je nek Buigen. Niet aan je hoofd trekken, dat hoeft weer niet. Je mag het gewicht voelen van je handen, maar meer is het eigenlijk niet. En dan zet je weer de ene wervel boven de ander. Heel goed. Mag je nog een keer doen. En dan laat ik de aanpassing zien. Met handen in je heup kan het ook heel goed. Als het te zwaar is voor je schouders, zet je handen in je heup. En buig je naar voren. Je trekt je navel in, buik is in. En langzaam met je voeten. Als je op een bal of op een stoel zit, stevig op de vloer. Kom je weer omhoog. Heel goed. Handen terug achter je hoofd. Kin is in. En maak een kleine twist naar rechts. Voor jou is dat naar links dan, Christine. Of naar is wel gezellig. Ja, yeah. Nek en schouders ontspannen borst is op. En terug in het midden. Opnieuw heel veel lengte maken. Dus je borst op, je schouders laag en dan draai je naar de andere kant vanuit je tuin. Het is belangrijk dat je niet je heup meedraait, maar dat je billen stevig op de vloer, op de bal of op je matje blijven. En op je uitademing Draai je langzaam terug naar het midden. En komen je armen weer omlaag. Lekker even draaien. Een schouderdansje maken. Hoe voelen de oefeningen, de bewegingen tot nu toe voor jou? Voel je verschil? Heb je al meer ruimte gemaakt? Dat zou fantastisch zijn. Oké. Okay. Opnieuw beweeg je armen opzij. En deze keer breng je handen voor je. Een prayer. Je mag zachtjes duwen. Je handen tegen elkaar aan. Niet te hard, want het gaat juist over ontspanning. Een mooie houding. Dus je beweegt je handen tegen elkaar. Zonder dat je heel hard duwt. En je schouders blijven omlaag. En dan vanaf hier. Breng je handen omhoog. Boven je hoofd. Tot zover jij jouw armen uit kunt strekken. En dan breng je ook weer opnieuw. Je handen omlaag. Naar beneden. Langs je gezicht. Je handen tot aan je hart. Mag je nog een keertje doen. Adem in. Duw je handen nog steeds zachtjes tegen elkaar. En breng. Je handen omhoog, langzaam omhoog. Schouders ontspannen omlaag en opnieuw beweeg je handen tegen elkaar aan en breng ze weer naar beneden. Heel goed. Adem in. Je handen, ja we gaan we elkaar bijna toch raken. Zo je handen uit elkaar en naar beneden en opnieuw weer losschudden. Heel goed. Oké, okay. ademhaling cirkel. Twee armen breng je omhoog. En deze keer komen je armen niet helemaal naar beneden, maar tot halverwege. Pas net. En dan mag je draaien. Opzij. Je Schouders laag. Die heup niet mee naar voren, maar naar achter. Je draait je borst open vanuit je taille. En dan... Komen je vingertoppen, één hand misschien aan de buitenkant, maar dit is ook al prima. Dit is ook prima. Aan de buitenkant van je been en misschien de achterkant of zijkant van je stoel. Als je staat kun je ook je hand op je rug leggen. Je draait en je twist open. Met een spons eigenlijk. Op je inademing komen je armen omhoog, cirkelhoog. En als je uitademt, doe je precies hetzelfde aan de andere kant. Dus je armen komen zijwaarts naar beneden. Je hand komt aan de buitenkant van je knie. Zonder dat je inzakt. Dus de lengte in je bovenlichaam hou je vast. Je hoofd nog steeds boven je rond. Dat ziet er goed uit, Chrissy. En dan draai en twist je. Belangrijk dat je je schouder naar achter en omlaag beweegt. En dat je niet je ademhaling vergeet. Heel diep in door je neus. En langzaam uit. Door. Ook weer je neus. En dan draai je terug in het midden. Je schouders naar achter. En omlaag. En je zit rechtop. Adem in. Cirkel. Beide armen hoog. En als je uitademt. Naar beneden. Cirkel je armen omlaag. Heel goed. En nog een keer omhoog. En adem uit, Heel goed. Het is tijd voor ontspanning. Dus van de oefeningen die je net gedaan hebt, gaan we nu een stapje terug. En alleen maar voor een hele diepe buikademhaling en ontspannen. Een ontspannen ademhaling en vooral ook... Ontspannen nek en schouders. Je mag je ogen sluiten en je gezicht zacht maken. En vooral heel diep in en uitademen je kan je schouders nog een keer optillen en naar achter draaien. Inademen door je neus en langzaam uitademen, ook weer door je neus. En als je dan zo zit, mag je je ogen sluiten, je gezicht zacht maken, ook je ogen maak je zacht. En een kleine glimlach rond je mond, dat mag altijd. Bedenk, nu hoe voelen jouw schouders en nek zich, hoe voelt het? heb je meer ruimte gemaakt. Heb je letterlijk meer ruimte gemaakt in je lichaam, in je bovenlichaam en daarmee ook in je hoofd. Je mag helemaal ontspannen inademen naar je buik. Dat betekent als je inademt door je neus, Adem je ontspannen naar je buik en heel langzaam adem je weer uit. Wat fijn dat dat eigenlijk het enige is wat je nu hoeft te doen. Ademhalen, je staat er eigenlijk zo weinig bij stil en het is het belangrijkste wat je doet. Nog een keer heel diep in, door je neus, helemaal naar je buik. En langzaam adem je ook weer uit. En dan op je volgende inademing mag je je armen weer meenemen via de zijkant omhoog. En neem je ook je blik mee omhoog. En maak jezelf nog een keer helemaal lang. En als je uitademt komen je armen weer. Naar beneden. Hoe voel je Christine? Ik voel me heerlijk vrij. Namaste. Namaste. Fantastisch dat je met ons mee hebt gedaan. Kijk vooral ook en doe mee met de andere thuis workouts die je kunt vinden in de app. Heel veel plezier.